Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Beste havo examenleerlingen maatschappij, wetenschappen. Ik heb een oud examenvraag voor jullie. En uh, uh, uh, ja, naar mijn mening toch best een moeilijke vraag. Uh, omdat er meerdere dingen van je gevraagd worden. En uh, dit is zo'n vraag waarbij ik op je hart wil drukken. Dat je relaxed moet blijven en stapsgewijs moet gaan werken. Rust, relax. Lees met me mee. Er wordt al gelijk gezegd, gebruik tekst 1. Dus we worden al geholpen, we gaan straks kijken naar tekst 1. Er zijn verschillende functies van socialisatie te onderscheiden. Bijvoorbeeld de functie identiteitsontwikkeling van het individu en de functie identificatie met de eigen groep en cultuur. Het gaat dus over socialisatie. Dat weten we nu. De vraag. Leg uit welke andere functie van socialisatie te herkennen is in tekst 1. Daar stoppen we even. Dus een andere functie dan die twee die al genoemd zijn, moeten we herkennen uit tekst 1. Dat betekent dat als we weten wat de functies van socialisatie zijn, dat we er al twee weg kunnen strepen. It's a present, cadeau, top. Gebruik in je uitleg de naam en omschrijving van de functie van socialisatie, een voorbeeld uit tekst 1 van deze functie. Er worden dus meerdere dingen gevraagd. En het gevaar is dat je dan of iets vergeet of iets ja, eigenlijk mixt terwijl het niet hoeft. We moeten dus stapsgewijs gaan werken. Dat gaan we doen. We gaan eens even, even kijken, even opfrissen wat waren ook alweer de uh, functies van socialisatie. Ja. functie socialisatie, continuering van cultuur, verandering van cultuur. Bij continuering gaat het om dat socialisatie ervoor zorgt dat de gemeenschappelijke van cultuur van een land niet verdwijnt. Dat die eigenlijk constant is, blijft bestaan. En de verandering van cultuur in de samenleving van de groep is dat de cultuur... ...geen statisch verschijnsel is. Door overname van elders, maar ook daar nieuwe elementen binnen de eigen cultuur... ...worden steeds nieuwe zaken aan de cultuur toegevoegd. Progressie, verandering van cultuur, continuering, verandering, identificatie... ...met de eigen groep en cultuur. En dan hebben we natuurlijk ook nog de identiteitsontwikkeling van het individu. You, jij, alleen, jou, ontwikkeling en het reguleren van gedrag van mensen... ...waardoor het gedrag beter voorspelbaar wordt en een samenleving overzichtelijker. En hiervan mochten we er dus twee wegstrepen. Welke twee waren dat ook alweer? Identiteitsontwikkeling van het individu, wat ik net al zei, en identificatie met de eigen groep en cultuur, die hebben we net gezien. Dus die strepen weg en dan gaan we naar de vraag. Leg uit welke andere functie van socialisatie te herkennen is in de tekst. 1. Gebruik in je uitleg. Gebruik dan ook in je uitleg, want dat staat er de naam en omschrijving van de functie van socialisatie. De naam en omschrijving van de functie van socialisatie. Naam en omschrijving. Dit willen ze dus ook van jou straks in je antwoord. Een voorbeeld uit tekst 1 van deze functie. Dus, naam en omschrijving en een voorbeeld uit de tekst. Die tekst. Jullie worstelen wel eens met jou, hoe moet ik die tekst nou lezen? Moet ik hem scannen? Moet ik hem stampen in mijn hoofd? Jongens, die informatie die je al hebt over die He, die, die, die, die functies van socialisatie, dat rijtje, die heb je hier al in je snappertje. En, en jij hebt dan op dat moment al een soort radar, voor als je gaat lezen, dat je dingen herkent. Ga dus lezen alsof je relaxed een boekje leest, gewoon om te ontspannen. Lees het boekje en dan je radar gaat af zodra je iets leest. Uh, die je kunt linken aan uh, de vraag. Linken aan uh, de informatie die je al kent. Een lange tekst wil ook niet zeggen... Oh, dat wordt moeilijk, dat wordt zoeken. Nee, relax, lezen. Als ik al begin met een tattoo wordt steeds gewoner. Ook voor vrouwen. Dan gaat het dus al enigszins over socialisatie. Over cultuur. Hè? Dus als je hem gelezen hebt, moet je een voorbeeld uit de tekst pakken van deze functie en in het antwoord staat dan het noemen en omschrijven van de functie verandering van de cultuur in de samenleving. Een uitleg dat de dominante cultuur is veranderd met de voorbeeld hiervan uit tekst 1 is weer een tweede punt. Dus als je deze hebt heb je al twee punten. En die heb jij ook, want dat rijtje dat ken je. En als je dat rijtje kent, heb je al twee punten. Onderschat het niet. Van die vier punten die je kunt halen, heb je er dan al twee. Dan de tekst. In tekst 1 is de functie verandering van de cultuur van de samenleving te herkennen. Cultuur is geen statisch verschijnsel. Hé, hey, waar las ik dat nou? Dat las ik hier. Cultuur is geen statisch verschijnsel. Dat weet jij al, dat snap jij al, dus kun jij bijna letterlijk deze vraag beantwoorden. Dan, deze functie van socialisatie is te herkennen in tekst 1, omdat in tekst 1 staat dat het zetten en hebben van een tattoo steeds gewoner wordt. Een tattoo wordt steeds gewoner over vrouwen. Bam! Zin 1, daar ging je radar af, af terug naar het antwoord. Waar ik even nog op wil wijzen. 1, 2, 3, 4 punten te behalen. Want in de vraag wordt er wordt van je gevraagd dat je een andere functie van socialisatie herkent met de naam en de omschrijving. En daarvan een voorbeeld uit de tekst geeft. Dus er worden, meerdere, er worden meerdere dingen van je gevraagd. Geef jij die meerdere dingen, helemaal top. Krijg je meer punten. Weet je iets niet, geen stress. Focus je op hetgeen dat je wel weet. En dan kun je alsnog punten verdienen. Yes? Super. Nou, een hele leuke, maar toch moeilijke vraag. Heel veel succes en tot een volgende video.